Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze leuke Seabreeze sweater maken. En hij is gemaakt van uh, Royal. Ik uh, wil jullie eerst even hartelijk bedanken voor het kijken naar alle filmpjes van Iedereen kan Haken, de duimpjes omhoog. Abonneren op mijn foto klikken. Je mag natuurlijk ook uh, de duimpjes omhoog doen bij de andere video's die je leuk vindt en uh, ja ik ga je dadelijk vertellen wat je nodig hebt uh, voor deze hele leuke ja uh, sweater het is een zomertrui dus er zitten inderdaad allemaal gaatjes in maar ik vertel je zo even wat je nodig hebt maar ik vind het echt leuk dat jullie allemaal kijken het is uh, heel leuk om te doen het is een ja lekker zomertrui dus de Seabreeze sweater uh, ik heb er ook een patroon van dus dat kan je bestellen via iedereenkanhaken@hotmail.com at hotmail.com of via messenger dan stuur ik een tikkie en dan heb jij het patroon dus ik vertel even wat je nodig hebt en dan gaan we zo beginnen tot zo! je hebt nodig voor de Seabreeze sweater 4 bollen um, zeegroen van Royal Hij zet 100 gram op en hij heeft een looplengte van 241 meter. Um, ja, daar dus vier kleurtjes van. Ik denk dat je het met drie bollen ook haalt. Maar even voor de zekerheid: de Royal. Uh, ik had nog uh, Wit Saskia over. Dus ik heb het verwerkt toch gewoon met de Witte Wol van Saskia uh, van de Vibra. Uh, hier zit ook: even kijken. Nou, dat duurt even lang. Oh, hier zit iets langer. Hier meet, 260 meter op. En is ook 100 gram. En deze is dus van de Vibra. Maar toch, dit gaar is iets dunner dan de Royal. Dus ik had het gewoon nog in huis. Maar ik zou zeggen: uh, pak alles van hetzelfde merk. En welke kleur je ook pakt. Je kan. Oh, er zijn zoveel leuke zomerkleuren. Het is zo'n leuke zomertrui. Maar goed, dit is dus de Wol: 4 zeegroen en 4 bollen wit. Heb je nog nodig een passend t-shirtje? Want daar leg je dus die trui iedere keer op. De trui wordt gehaakt tot de oksel. En je hebt nodig een schaartje, een stopnaaldje. En ik heb met gehaakt met haaknaald nummer 5. En dan gaan we beginnen. En dan zie ik jullie zo weer terug. Tot zo! Voor andere maten. Je uh, hebt acht bollen nodig voor maat M en negen bollen voor maat L en 10 bollen voor maat XL. We beginnen met het met de Sibri sweater beginnen we een losse ketting op te zetten en die losse ketting die maak je zo breed als je heup is en bij de mouw zo breed als je pols is. Maar dan leg ik bij de mouw uit. Je hebt 120 losse nodig voor maat M, 140 losse begin je voor maat L en 160 losse voor maat. XL, um, het is natuurlijk gewoon een rechte koker die je haakt en ook de mouw is een rechte koker, um, dus bij de mouw heb ik gemeerd alleen in het begin en ik heb zelf een paar uh, rijen hier geminderd. Eigenlijk omdat ik uh, redelijk uh, smal ben en dat heb ik om de vier steken na de boordsteek gehaakt. Um, maar ik zou zeggen kijk het hele filmpje af, ik heb de het patroon uitgelegd uh, in de mouw maar dat geldt ook voor het lijfje en je haakt tot de oksel en dan in het rond dus dit is eigenlijk uh, het begin van het patroon voor de seabreeze sweater uh, je haakt dus eerst de boord en dan ga je kijken meet goed of dat het past En dan ga je aan het patroon uh, beginnen en het patroon, ja, dat heb ik uitgelegd bij de mouwen en ook de steek een klein stukje dus uh, ja ik zou zeggen kijk het hele filmpje goed af en als je patroon wilt bestellen dat kan via uh, hotmail uh, iedereen kan haken het hotmail.com of via messenger dat gaat ook vrij snel en dan uh, kan jij ook deze leuke seabreeze sweater haken, ik zou zeggen veel kijkplezier en tot zo voor de mouw meet je je pols dus je pakt je centimeter en je meet je pols en voor mij uh, heb ik uh, maat M gebruikt en heb ik 26 losse opgezet. Voor uh, maat S 24 losse, voor maat L 28 losse, en voor maat XL 32 losse, maar nogmaals, iedereen heeft een andere pols. Dat heeft eigenlijk heel weinig met je maat te maken. En uh, we beginnen dus met een opzetlus te maken. En dan haak je het aantal lossen voor jouw maat. De steek is deelbaar door 8. maar ja, met de boord heb je daar heel weinig mee te maken. Dus ik zou gewoon de aantal lossen aanhouden, zodat jij ook, um, ja, zodat je het lekker vindt zitten. De een houdt van strakke boorden, de andere van um, ja, losser. Dus tel gewoon 24 lossen voor maat S. 26 formaat M, 28 formaat L en 32 losse formaat XL en dan maak je hem in het rond dan sluit je hem, kijk voordat je zover bent en je wil niet geen gedraaide ketting dan pak je je laatste eerste steek eigenlijk weer op momentje je pakt zo je eerste steek weer op je zorgt dat je draad aan de buitenkant is Ik steek weer in in de eerste steek. Ik pak de steek weer op. de draad moet aan de buitenkant. Zo ja, zie je? En dan als hij zo zit, de beginketting, dan kan je weer verder haken tot je gewenste aantal. En als je je gewenste aantal los hebt, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Je sluit dus. Kijk, je ketting kan niet gedraaid zitten omdat je net al bent gaan haken. Of je ketting heb je al, ja, zeg maar goed, goed gemaakt ge gelegd. Als je klaar bent, dan trek je de lus door je eerste en je begint met drie losse. Dan gaan we aan de boordsteek beginnen, maar we gaan eerst een rij. Um, even kijken, de mouw wordt in een langer koken gemaakt dus we gaan eerst eventjes toch de boordsteek maken en dan gaan we in elke steek een stokje maken Dus in elke steek een stokje, en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo, we beginnen nu met een relief stokje aan de voorkant. Dus je steekt voorin, je gaat achter je stokje langs, je haalt je draad op, en je slaat weer om, en je maakt je stokje af. Dan maak je een relief stokje aan de achterkant. Je steekt van de achterkant in. En je duwt je stokje naar achter. En je haalt je draad op. En je maakt je stokje af. Slaat om. En nu weer aan de voorkant. Je ja, gaat om het stokje heen. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Dan weer een relief stokje aan de achterkant. Dus je gaat erachter, je duwt hem naar achter, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, zo maak je je hele boord af tot 8 centimeter Dus je sluit de toer en je begint weer aan een voorste, en een achterste, en een voorste en een achterste relief stokje. En dan zie ik je na 8 cm. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. Als je klaar bent met de boordsteek, dan steek je in de laatste steek, in of tenminste in je begindraad, of in je begin drie lossen. En je haalt je draad op en je sluit het toe met een halve vaste. Kijk, en dan heb je je boordsteek af. Ik zal even meten hoe hoog ik de... Boordsteek heb gemaakt. Momentje, ik heb de boordsteek iets minder dan 8 centimeter gehaakt. En dit zijn, even kijken, ik tel altijd deze veetjes. dus eigenlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toeren een uh, relief steek van de relief stokjes dus so is bijna 8 centimeter je mag natuurlijk zelf weten hoe lang dat jij de boord wil maken en deze is ook 3 inch en dan zijn we nu dus bezig gaan we aan het Troon beginnen, maar we gaan ook uh, zorgen dat we de meerdering erin krijgen, dus we gaan met halve stokjes verder nu even en dan gaan we de meerdringer erin zetten. Maar eerst gaan we een toer halve stokjes maken, dus dat is uh, twee lossen. En dan gaan we in elke steek een half stokje zetten. Dus je slaat om en je pakt hier die eerste steek. En dan gaan we één toer helemaal halve stokjes haken. Dus je haalt door drie lussen. Je slaat om, je pakt de steek, je haalt door en je haalt door drie lussen. Omslaan, insteken, je haalt door en je haalt door drie lussen. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door. Drie lussen. En zo maak je deze toer af en dan zie je ik je dadelijk weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu op het einde van de toer met de halve stokjes. Nog één steek hier. En dan sluiten we de toer in deze eerste opening. Even of ik dichterbij kan zetten. Met een halve vaste. Dus je steekt in en je haalt je draad op en je haalt hem door de lus. En dan pak ik nu even. Altijd als ik eventjes mijn haaknaald eruit haal, dan trek ik even aan de lus, is gewoon een gewoonte. Dan pak ik nu even het patroon erbij van de mouw. Um, het patroon, even kijken hoor. Um, je meet dus uh, je bovenarm in het rond, voor maat M is dat 30 centimeter. Um, de mouw wordt in een lange koker gehaakt, dus dan hoef je niet te meerdere maar ik ga wel meerdere in het begin hier al in het begin na de machette. dan ga ik meerdere ik zal het even laten zien en we gaan nu dus de toer maken met het meerdere dus we gaan twee losse maken kijk je moet die omtrek van die bovenarm uh, hierin, in in het begin hier hier maak je de meerdering en de rest haak je het patroon en dat is gewoon Rechts bij de mouw en ik heb ook uitgerekend hoeveel dat je moet meerdere. Voor maat M doe je twee toeren, dus toe 2 en toe 3. En dan ga je in iedere vierde steek een steek extra haken, zodat je aan je bovenmouw of arm omtrek komt. En maat L doe je een rij extra ook in de vierde steek. En voor maat XL doe je nog een toer extra en doe je ook in iedere vierde steek een steek extra om je omtrek te krijgen dus ik zal het meerdere bij de mouw even uitleggen dus je maakt twee losse voor het begin van je um, begin van je toer en je gaat weer eerst drie halve stokjes maken En in de vierde maak je twee halve stokjes. Dus iedere vierde steek in diezelfde steek, daar ga je twee halve stokjes zetten. En dan ga je weer drie halve stokjes zetten. En in de vierde doe je weer een meerdering. En dan kijk je, ga je meten hoeveel jouw bovenarm omtrek is. En dan gaan we aan het patroon beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Als we de mouw hebben gemederd met het uh, genoeg aantal stokjes, dus dat je echt de breedte krijgt van je bovenmouw, dan kunnen we nu het patroon recht naar boven gaan haken. En we beginnen met 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En dan 2 uh, steken overslaan. 1, 2, 3 stokjes, uh, 2 lossen je slaat twee steken over en een stokje het patroon is deelbaar door 8 dus als je steken opzet dan moet het aantal deelbaar door 8 zijn we gaan lekker beginnen dus het is iedere keer uh, 3 omhoog 2 lossen, 2 overslaan 3 stokjes 2 overslaan 1 stokje en dit is de herhaling Tour 1. Daar gaan we nu mee beginnen met de mouw. Je maakt eerst 3 losse, dan nog 2 losse extra, dan gaan we 2 steken overslaan. Dus 1, 2 slaan we over en de derde, daar gaan we een stokje in zetten. en in de volgende steek een stokje en in de volgende steek een stokje is dit het begin van je toer Toer 1 en dan gaan we nog 2 lossen maken. 1, 2. En dan gaan we 2 steken overslaan. En in de derde, 1, 2, in de derde, daar zetten we 1 stokje. Dan gaan we weer dit herhalen. Dus we gaan 2 lossen, 1, 2 overslaan. En dan gaan we weer in elke steek een stokje doen en dat doen we 3 stokjes dan weer twee lossen, en twee overslaan en een stokje en zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug tot zo We zijn nu op het einde van de toer, van de eerste toer, en we sluiten de toer. We gaan in de opening in en we sluiten hem met een halve vaste. En dan is toer 1 is klaar. Dan gaan we nu naar toer 2. Toer 2 begin je met 3 lossen, 1 lossen, 2 stokjes in het volgende stokje. Stokje in het middelste stokje en weer twee stokje, stokjes op het voorgaande stokje. Een losse en een stokje, en dit is weer herhaling. Herhaling, herhaling dus we gaan met toer 2: toer 2, 3 losse en een extra losse. Dan gaan we twee stokjes in de opening zetten of in de voorgaande stokje 2 stokjes 1 2 dan op het middelste stokje een stokje en op het laatste stokje een stokje Je? Ik ga heel even iets aan de achtergrond doen, iets donkerder maken. Dan kan okay, je het beter zien. Dan even: oh, dat is ook leuk. Hier zit een tekening op. Even deze pakken. Even de achtergrond iets donkerder maken. Um, we hebben gedaan. 3 losse en een extra losse en een stokje op het voorgaande stokje, en daar ook hetzelfde in: dus 2 stokjes op het voorgaande stokje, 1 stokje en 2 stokjes op het voorgaande stokje, 1 losse, 1 stokje. Dus wat moeten we nu doen: 1 losse en een stokje op het voorgaande stokje, en dan gaan we de herhaling weer in. 1 lossen en dan gaan we 2 stokjes op het eerste stokje zetten. Dan 1 stokje in het op het middelste stokje en dan weer 2 stokjes op het laatste stokje. en weer een losse zie je hoe het patroon zich dan ontwikkelt dan gaan we weer op dit stokje een stokje zetten en we gaan de herhaling in een losse en we gaan weer hier twee stokjes opzetten 1 en 2 en een losse dus dit is toer 2 en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug tot zo We zijn nu op het einde van de tweede toer. We sluiten de toer in de opening met een halve vaste. En we haken 3 lossen. En we gaan aan toer 3 beginnen. En toer 3 is 3 losse. En 2 stokjes op het voorgaande stokje, 1 stokje op het volgende stokje 1 losse. Je slaat een stokje over. Een stokje op het stokje en twee stokjes op het laatste stokje. En één losse, en je gaat meteen door weer naar het volgende patroontje. En dit is al de herhaling. Dus toer 3: 3 losse, twee stokjes in het eerste stokje. Papierje, wegleggen en garen pakken. Dus we gaan twee stokjes op het voorgaande stokje zetten, dan één stokje op het voorgaande stokje, dan één losse en je slaat een stokje over en je slaat deze over en hier zet je dus op het voorgaande stokje een na laatste stokje zet je een stokje en we gaan twee stokjes op het laatste stokje zetten We gaan we nog een losse doen en we gaan weer springen we meteen hier naar de volgende uh, uh, stokje dus deze slaan we helemaal over en dan gaan we weer twee stokjes en een stokje een losse een overslaan, een stokje en twee stokjes op het laatste stokje doen dus we slaan deze helemaal over en we gaan weer twee stokjes in dit eerste stokje zetten. 1, 2, nog een twee. Nog één stokje. Een losse. We slaan deze over en we gaan een stokje in de volgende deze slaan over en we gaan hier een stokje opzetten en op die laatste zetten we twee stokjes op en weer een losse en dit is het patroon dus het einde van je derde toer daar zie ik je weer terug de rest hier is weer herhaling, je slaat deze over en je gaat weer aan deze stokjes hetzelfde doen als dat ik net heb hier heb uitgelegd en dan zie ik je dadelijk weer terug, tot zo we zijn nu aangekomen op het einde van toer 3 en ik zie dat ik hier nog één stokje in moet zetten want anders uh, kom je niet goed uit op het einde? Kijk, je moet zorgen dat je ook twee stokjes op het laatste hebt en die drie losse die tellen mee als stokje, zodat je echt het patroontje van het ja veetje aanhoudt. En dan sluit je de toer met een halve vaste. Trek altijd een beetje aan mijn mijn draad als ik de haaknaald eruit haal zodat het uh, ja, niet zo gauw uh, los schiet. Uh, nu kun je de dus stoer uh, 1 2 en 3 herhalen en dat doe je drie keer in deze kleur en dan doe je drie keer in het wit en dan drie keer in het blauw maar dan meet je eigenlijk je mouw tot je oksel en daar gaan we de mouw met het pand verbinden en daar zie ik je dadelijk weer terug, tot zo kijk je legt dus je mouw met het steekmarker aan de zijkant van je pand, dat doe je ook met de andere kant van de mouw. En dan gaan we in het rond haken. Je pakt je begindraad hier en dan maak je ook het patroon af. Je gaat langs de achterpand van het mouw, ook de achterkant, voorpand en tot hier. En je maakt dan gewoon één toer met wit garen dus ik heb het witte haar toevallig bij Vibra gehaald en deze, ja dat weet je, die is van de zeeman maar ik zou zeggen begin maar vast deze hele tour te maken en dan zie ik je zo weer terug tot zo je maakt dus de mouw aan het pand vast dus je pakt de hoek van het pand ik heb al een opzetlus. Oh, ik heb al een aan de haaknaald gemaakt. Je steekt in en ik maak hem nu even vast. Dus ik haal de draad door, omslaan door 2 Dan heb je eigenlijk een soort vaste. Dan pak je je mouw. Kijk en hier heb ik een steekmarker ingezet voor het einde. En dan zoek ik even mijn schaar. Ik kan deze dus afknippen. En dan haal ik de draad door. Dus dit is het einde van de mouw. En daar zet ik ook gewoon in de eerste opening mijn haaknaald in. Ik haal mijn draad op en ik maak weer een vaste. Zie je, dan zit en de draad goed vast. En met die vaste begin je dus je eerste toer met drie lossen. 1, 2, 3. als je drie losse hebt gedaan dan vervolg je weer het patroon dus nog twee extra twee losse en dan ga je hier, hier op deze steek op die laatste steek ga je een stokje zetten in de opening een stokje en op die volgende steek een stokje, twee lossen en je pakt eigenlijk je patroon weer op dus hier in deze opening zet je een stokje, twee lossen en je gaat weer in dit eerste stokje een stokje zetten hier een stokje en hierna een stokje, ik zal het nog even voordoen en zo vervolg je weer je hele patroon en dan zie ik je straks weer terug dat zo hey als je dus klaar bent met je toer helemaal rond dan ga je nog uh, vier toeren verder of vijf ongeveer vijf centimeter en um, dan gaan we de steekmarkers zetten en die wijs ik nu even aan momentje dat zo kijk je legt het uh, je trui dus uh, plat op een uh, t-shirtje met lange mouwen en dan zorg je dat die oksel zeg maar gelijk loopt dus die oksel die hou je aan en aan deze kant ook dan is hier je toer begonnen dus hier is je toer begonnen dan pak je vier steekmarkers ik heb hier een witte en een witte voor de voorzijde en die andere voor de achter voor het achterpand en dan haak je vanaf deze kant dus hier zet je een steekmarker in en dan zet je eigenlijk even een denkbeeldige schuine lijn naar dit punt dus hier zet je een steekmarker in en die zet je dus als je het plat legt zet je hem ook aan de achterzijde en hier heb je ook weer een denkbeeldige punt naar de halslijn en dan zet je op dit punt ook een steekmarker erin en natuurlijk ook op de achterzijde precies tegenover je andere steekmarker en dan ga ik je dadelijk uitleggen hoe we gaan minderen want we moeten natuurlijk naar de halslijn komen en dan zie ik je zo weer terug, tot zo en we zijn nu bij het minderen bij de oksel hebben we ongeveer 5 centimeter 2 inch in het rond gehaakt en nu gaan we minderen en nu ben je bij toer 2 of ja welke toer je ook bent maar we gaan nu dus via toer 2 gaan we minderen ik heb al drie lossen gemaakt maar uh, we gaan nu gewoon toer 2 uh, beginnen en dan pakken we twee stokjes een stokje twee stokjes en dan gaan we de losse overslaan dus dat minder je iedere keer hier een steek en daar een steek en hier zetten we wel gewoon een stokje op dus dan gaan we twee stokjes maken ik heb hier al drie losse gemaakt nu twee stokjes 1 2 dan een stokje op het middelste stokje ik hoop dat je het goed kan zien, want het wit is natuurlijk niet zo heel makkelijk om te volgen. Dus in de middelste een stokje, en op de laatste weer twee stokjes, en dan gaan we de losse overslaan dus normaal zou je hier een losse af en na moeten doen, maar nu zet je gewoon een stokje op het stokje en dan ga je meteen weer door naar de volgende groepje dus 2 stokjes 1 stokje 2 stokjes en je maakt gewoon een stokje en je gaat hier weer 2 stokjes 1 stokje 2 stokjes doen En op de laatste steek weer twee stokjes. Dus dit is hetzelfde als toer 2. Alleen de losse slaan we nu over. En we gaan meteen door naar het stokje. En dan krijg je automatisch de mindering, zodat je beter dadelijk bij je hals uitkomt. Dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. En we gaan nu aan de volgende toer minderen. En minderen, ik heb al drie lossen gedaan. Normaal doe je op het eerste en op het laatste stokje twee stokjes. En dan gaan we nu alleen maar één stokje doen. Dus dan minder je twee stokjes. Dus we gaan één stokje maar zetten op het stokje. En dan de volgende 1 op een stokje 1 lossen en dan slaan we deze over en dan zetten we weer een stokje op een stokje en dan maken we weer geen losse hier tussen maar we gaan naar het volgende groepje en dit is het stokje die slaan we normaal ook over in de derde toer 1 2 3 ja deze slaan we altijd al over maar we doen nu geen lossen. we gaan meteen door naar het volgende groepje een stokje op een stokje en nog een stokje op het stokje wel een losse voor het middelste die slaan we over de middelste steek die slaan we over en dan weer een stokje op een stokje en we gaan meteen door naar het volgende groepje. Nou, dit is de tweede mindering. En op het einde van de toer hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Dan gaan we nu weer verder, eigenlijk met de eerste toer. Dan gaan we ook minderen. Ik heb wel al drie lossen gemaakt. Uh, Eén losse voor het begin. En dan gaan we eigenlijk kijk je hier naar die drie stokjes. Dan pakken we dus vanaf de kant tweede stokje. Eén stokje in de opening. En het volgende stokje daar maak je weer een stokje op. Eén losse. Dan gaan we even kijken waar we gebleven zijn met die ja zeg maar het driehoekje. Dan moeten we in deze opening zetten we een stokje, een losse. En dan gaan we weer kijken waar we die drie dat we er wel boven zitten. Dus dan pakken we dit stokje je pakt dit stokje dus het tweede stokje het middelste opening en het derde stokje daar zet je stokje weer op dus deze toer is weer hetzelfde als de eerste toer je let even goed op hoe het patroon verloopt, want je moet natuurlijk met die enkele, die moet je boven het begin houden. Dus dat zie je vanzelf hier. Die begin die dit begin stokje, daar moet je weer inkomen in deze opening. En op zich zit dan in deze toer geen mindering. Alleen je moet even opletten hoe dat je weer begint met je eerste toer en dan doe je de tweede toer net zo minderen als dat we het net hebben gedaan en uh, ja je verandert natuurlijk van kleur als je drie driehoekjes gedaan hebt dus ik zie je op het einde dan zie ik je terug bij de hals tot zo als je nu dus hebt geminderd dan komt het er zo uit te zien Kijk, je werkt al steeds meer naar je halslijn toe en je zorgt ook dat je, ja, je trui op een t-shirt legt, zodat je ziet, um, ja, of je de maten goed hebt, of het past. Blijven passen natuurlijk. En als je dus um, weer drie van die drie hoekjes hier naar boven gewerkt hebt, heb je hier natuurlijk geminderd. Je ziet iets minder van de driehoekjes hier nu doordat je hebt geminderd. Maar ik moet zeggen, het blijft er toch wel heel leuk uitzien. Um, doordat ik nu natuurlijk de afmeting van die drie, driehoekjes heb, ga ik nu met C groen weer beginnen. En dan ga ik hier dus eerst een hele rand vaste opmaken. En dan zie je me zo weer terug. Dat zo. ik ga nu dus met een, weer met zeegroen beginnen en ik zit wel te denken kijk ik steek dan in die laatste steek zeg maar dit stokje steek ik in dan pak ik mijn kleur zeegroen Dan ga ik door mijn eerste lus heen en dan hecht ik mijn zeegroene oh daar gaat die kleur aan en die trek ik door de lus heen je houdt wel de draad aan de achterkant zodat je echt nog je lus hebt en je trekt aan je witte draad dan knoop je die draden eventjes een schaap pakken heg je die dan knip je die witte draad af en dan knoop je die draden dus aan elkaar je trekt het gewoon aan en je maakt er een dubbel knoopje in en dan pak je je gewone draadje zeegroene kleur, en dan maak je één losse. En dan gaan we de hele toer vaste maken. Dus je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door twee. Kijk, en dan is het hier het begin. En omdat het toch een ander kleurtje is, is het wel makkelijk nu dat je ziet waar het begin is. En zorg wel dat je door twee lusjes je steek pakt, oh, en dit is natuurlijk de opening, dus hier moet je gewoon een vaste inzetten: door de opening insteken, draad ophalen en door twee en ik wil nu eigenlijk iedere laatste twee die wil ik samen gaan haken dus om uh, zo min mogelijk om ja zo om de halslijn gewoon iets strakker te krijgen dus ik maak nu nog een twee uh, vaste Ik heb een groepje van die vier en dan ga ik die laatste twee ga ik samen haken dus ik steek in ik haal mijn draad op en ik pak de volgende steek en ik haal mijn draad op en dan omslaan door 3. kijk dan maak ik van twee steken een vaste steek dan ga ik weer in de opening dan maak ik weer een vaste ik maak nog een vaste en ik ga die laatste twee weer samen dus ik steek in ik haal mijn draad op ik pak de volgende steek, ik haal mijn draad op en ik omslaan en door drie. Zo en dan heb, dan minder je ook meteen en dan wordt de halslijn weer uh, strakker. Dus in de opening weer een gewone vaste, hier een gewone vaste, hier een gewone vaste en deze twee die haak je weer samen tot één steek. En dan zie ik je op het einde van de toer. Dan zie ik je weer terug. Tot zo en dan ben ik nu aangekomen op het einde van de toer met vaste en om de ja zeg maar drie steken een steek geminderd. dan sluiten we de toer hier met een halve vaste dan gaan we met twee omhoog en nu gaan we halve stokjes haken en half stokje we beginnen in de eerste steek. Je haalt je draad op en je haalt om door 3. Omslaan en dan de volgende steek weer insteken. Je haalt je draad op, omslaan door 3. Zo maak je er drie in totaal. En de vierde, die ga je weer samen haken. Dus iedere vierde steek, dus dit is de vierde, die haal je op en dan pak je de volgende steek. Die haal je op. En dan haal je om door 4. Zet de video gerust langzamer als het te snel gaat. Nu ga je weer 3 halve stokjes maken: 1, 2, 3. En de vierde, die ga je weer samen haken met de vijfde. Dus je haalt je draad op. Je pakt de volgende steek. Je haalt weer je draad op en omslaan door vier, dus iedere vierde half stokje die ga je met het vijfde samen haken en dan maak je ook weer een mindering nu heb ik er drie gemaakt de vierde je steekt in je haalt je draad op en bij de vijfde steek je steekt in je haalt je draad op omslaan door alle lussen dus drie gewone halve stokjes en de vierde en de vijfde, die steek die haak je samen, en dan zie ik je op het einde hier. Dan zie ik je weer terug. Tot zo! En dan zijn we nu op het einde van de toer, en dan ga ik de toer sluiten met een halve vaste, en ik ga deze toer nog een keer vervolgen, en daarna. Uh, dus ik ga nog een keer uh, twee omhoog, uh, drie halve stokjes en een mindering maken. dus in de vierde en de vijfde. dat ga ik nog een keer doen. en dan gaan we weer de boordsteek haken. en de boordsteek, ja die heb ik in het begin van de video uitgelegd. en dan maak je ja de boord zo hoog als dat jij hem hebben wil. maar ik ga hem proberen het net zo hoog te maken. Uh als de machet, dus 8 centimeter ik zou zeggen um, dankjewel voor het kijken veel plezier duimpjes omhoog abonneer hier op mijn foto klikken vragen kan je onder de video stellen het makkelijkste is dan inderdaad um, als je achter de pc zet maar het is een hele leuke zomertrui geworden, de sea Breeze sweater en nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video, tot ziens!